Waarop jij kan ingaan en in een betaling doen, of als bankpersonen reden waarop jij een betaling kan doen. Indien niet van een ander gemeente is, moet je nou niet denken dat die personen waar jij in die kerk gaan, via een paar rand in jouw zak gaan houden. Zal jij alsjeblieft jouw gemeente en die here dien, die je steeds op een alternatieve manier je overgave te geven. bel jouw gemeente en vind uit hoe jij steeds kan bijdragen dat die koninkrijk van die here gediend kan worden. allegeni goede dag. Wat een vraag om zo so samen te kunnen wees hier bij jou, bij jouw huis waar je alleen is, waar je samen met jouw familie is. En wat ervoor voorrecht dat ons zo so, ook met elkaar als gezin, en groot familie, waar die land en waar die wereld samen kan wezen om opgebouwd te worden en niet die teenwoordigheid van die here. Die here is hier bij ons, die here is daar bij jou en hy wil ook op iedere manier, voor jou en je gezin, en je familie, en je vrienden, en allemaal daar bij jou, wil hy op een bijzondere manier zien. En mijn hart is opgewonden dat jij ook voor andere mensen kan vertellen om in te schakelen bij ons streaming. En dat je ook op een zondagochtend hier en hierna kan inschakelen en kan luisteren op een zondag. Daar is ook in die ochtend vroeg. Zie je weer? Is daar een programma op DSTV-kanaal 343 waar ik graag samen jou kuier... Elke zondagochtend 7 uur hier op TVN 343 is daar een programma met een boodschap voor jou, waar je familie en je gezin op een zondagochtend 7 uur kan samenkrijgen. Nou bij geleentheid wil ik graag voor ons met ons praat over de belangrijkheid van ons woorden. Maar kom ons vragen die here net om hier bij ons te wees, voor ons speciaal te ontmoeten. Here Jezus, baie dank je dat ons viert, is die woord... En u is hier. Waar ons so in die naam Jezus Christus bij elkaar is, is u ook zelf bij ons. Dank je dat u ook nou met ons volpraat. Ontstel ons, ons hart voor u opkomen Heilige gees. Kom, luister ons in hierdie die Ontmoet ons, raak ons aan. Kom, bemoedig ons, versterk ons, vertroos ons. En hier, gee ons uw vrede. En die wete dat u bij ons is en ons beschermt, en dat ons voor niks bang hoeft te wees nie. Dank u dat u hier is. Ons eer u, Jezus ons Heere. Amen. Ek gaan voor ons saam lees uit Efesiërs 4. Efesiërs 4 is een gedeelte waar Paulus specifiek praat over ons woorden. Hij zei bij een specifiek hier in vers 29, vuil taal moet daar nooit uit je mond komen. Nie. Praat niet wat goed en opbouwend is. Volgens die eis van omstandigheden, zodat so dit je woorders ten goede kan komen. moet niet, die heilige geest van God bedroef niet, want. Hij het jullie als die eigendom van God beziel met die oog op die verlossingsdag. Raak samen met alle ander slechte dingen, ontslaaf van alle bitterheid, woede, wraak, geskel en gevloek. Wees eerder vriendelijk met elkaar? Geef elkaar om. Vergeven mekaar zoals God jullie vergeven het, op grond van wat Christus gedaan heeft. Nou, ik lees voor ons net tot daar. En ik wil aansluiten bij die thema van de afgelopen tijd: uh, die drie wees, die wereld, voor wie ons die Evangelie moet uitdraaien, die waarheid waar ons moet vassen aan wat God ze sê, En dan samen daarmee. Die wereld, die waarheid en die woord. Ons moet waarheid praten en ons moet naar die wereld uitreiken en ons moet weet dat ons woorde het kracht in betekenis wat levens kan veranderen. Heb je al ooit gedacht over wat die kracht van een woord is? Ik denk het dit op een zwaar manier achtergekomen, achtergekomen. Ek het een woord gesê, nu staan ek hier in die hoofd, of ik zit in die tronk, of ik het een groot boete moest betalen, als gevolg van hierdie woord wat ek gesê, of geskryf, of getweet het. Mensen beseffen ook in hierdie tijd die ontzettende kracht van wat een woord heet, wat ons hiervan leest. Hoe dat Paulus vir hulle skrywe en sê in hierdie gedeelte, julle moet pas op wat julle sê. Ons het hier in die VCS 4 vier dat ons niet bemoedigende woorden moet praten. Ons moet elkaar opbouwen met ons woorden. Ja, ons kan elkaar afbreken en ons kan vuil en slechte woorden wat hij zei ons niet moet doen, nie. ons kan elkaar schade berokken, ons kan elkaar sier maken woorden. Maar aan die andere kant zei hij ook, ons roeping is om elkaar op te bouwen, om net wat goed is voor elkaar te zien. Om die goede te zijn, in elkaar op te bouwen, in elkaar geestelijk te versterken. Dit is onze roeping, wat ons van die here heet en wat hier geschreven staat. Jij weet misschien wat het voor jou betekent, als daar een woord gekomen is, wat voor jou iets betekent. Waar iemand voor jou kon bemoedigen. Jij was neerslachtig, jij was ongelukkig, jij was bang. En iemand heeft iets gezien waar het voor jou gehelpen heeft. Om weer sterk te worden, om weer op te staan, om weer bemoedigd te raken. Ja, woorden het kracht. Daarom zei, ons moet praten net wat opbouwend is en wat goed is. Ons moet niet iets anders te doen met ons woorden. Ons moet verzachtig wezen wat ons sê. Want wat ons sê, heet kracht. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan mensen wat woerde heeft wat ander moedeloos gemaakt het, hulle nie meer wou laat leven nie, wat hulle leven wou geneem het, ek weet van mensen wat als gevolg van iemand woord, het hulle niet meer kans gezien om te leven nie, het hulle bang geraakt. het hulle een vrees begin wegkruip, het hulle oor hulle self begin in hulle dopkryp. het hulle nie meer moed gehad om rarig voor mensen iets te zeggen of te doen nie, een woord wat iemand gesê het. Ons pas op verslechte woorden. Woorden een geweldige kracht. Als ons bijvoorbeeld denkt net wat die Bijbel voor ons leer over woorden. Dan staat in Genesis 1, vers 3. Dat God heeft hier een woord geschapen. In die wereld, wat niet daar was, nie, het hij een aanzien geroep. La daar lucht wees. En daar was lucht. Wat God zei, het gebeur. God heeft een woord gezegd en uiteindelijk is die hele schepping tot stand gekomen. Besef ons ook die woorden wat onze. Jezus heeft bijvoorbeeld een woord Waar waarin hij geseg toen we bij een vijeboom komen en hij honger was en hij gezocht het voor vruchten en had niks vast. Nie, lees ons dat hij die vijeboom vervloekt Dat hij gesegt je zal in eeuwigheid niet weer vrucht dragen en toen die volgende dag daar voorbij stap toen kon ze niet gloeien. Dat dit wel gebeurt niet. Pieter zei: Kijk hier die boom. Hij is dood. Hij is verdroeg vanaf zijn wortels. Je het omgister vervloek. Kijk wat dit vandaag gebeurt. Een woord wat Jezus zei. Woorde wat hij op andere plekken gezegd heeft, staan op en lopen en dat genezen gekomen. Woorde het mag. Jezus het zelf in dat gedeelte verder verduidelik Oor die macht van woorden. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd, ons leest het uh, in Markus 11, hier van vers 20 af zei, als jij liever een berg ziet, schuif en werp jezelf in die zee, zal het gebeuren. Als jij glo wat je ziet, jij moet weet wat er mag in jou woorden. Dit kan bergen van mensen en schouwers wat afval. Dit kan bergen op mensen zijn schouwers plaats. Voerde moet ons weet, het een geweldige kracht. En daarom moet ons voorzichtig wees oor wat ons sê. Ons weet ook, dat dit is die manier hoe mens tot bekering kom. Romeinen 10 schrijven vers 9 en 10 zei: Met ons mond belei ons, dat Jezus die here is. En als ons beleid dat Jezus die here is, en met ons hart gloe, zal ons gereed worden. Zie niet wat een woord die door God betekent? zie niet wat gebeur als een mens tot God roep? is hoe mensen tot bekering kom door een woord wat hulle spreek. Tot God roep, daarom die kracht van een gebedswoord. Besef ons altijd die waarde en die kracht van gebed. Ek lees dat daar staan dat daar een gouden bak voor Godse troon is. En dat die woorden wat ons bid en daar die gouden bak kom. En dan op een stadion vat God hier die gouden bak en hij werpt het op die aarde uit. En dan zien ons hoe er daar sla en weerlig en krachtige beweging, en beroering is. Zou so ons niet als gelovigen in hier die tijd kan samen bidden en huizen, in groepen, en waar ook al, dat die hier, hier die wereldse krisis crisis zal omkeren? En dat hier iets goeds gaan uitkomen, dat mensen wat oor die dood bekommerd is, tot bekering zal komen. En dat die here hier virus zal tot niet laat gaan. Besef ons die kracht van voerde. Besef ons dat als ons bidt, sê Hebreus 1 vers 3, dan stier God zijn engelen uit op grond van die voerde. Dan is hier die engelen bezig om in die wereld in te beweeg, om hier in gebieden een vervulling te laten gaan. Wat er kracht. Het voerde niet. Ik wil ook voor jou verzekeren dat ons daarom baie voorzichtig moet zijn om niet negatieve goed te zijn. nie. Daarom dat die psalmdichter ook schrijft, hij zei: Je plaas ze blijven wacht voor mijn mond, dat ik nie dinge zal zeggen wat ik niet moest het nie. En baie keer keer ons zal mensen zeggen: Wie ik voel ik aan mijn tong afbijten? Ik wens ik kan hij woorde terugtrek, Maar als het uit is is het uit. Dus is een klein vlammetje Jacobus, wat in een bos ingaan, en dan brand die hele tafelberg af, of ons zien die hele Australië, zijn binnenland, of waar ik al, begin aan die brand slaan. Dit is wat een woord kan doen. En ons moet verzichtig wees, oor hoe ons met ons kinders werk. Het ons al mooi gedink, wat ons aan ons kinders doen, wat ons vir hulle sê, wat er invloed ons woorden van kleins af het, is ons bezig om het zelfbeeld te bouwen of af te breken. Zij ons voor alle slechte goed. Want jij is huppeleus. Ik ga niet van jou, nie. jij is een slechte kind, Jij is leerlijk. Jij noemt bijnamen in namen wat voor altijd zal onthouden. Wat de invloed op Aykunt zijn leven zal hebben. Als ons moet voorzichtig wees als we ons als ons opvoed en groot grootmaak, dat ons niet verkeerde dingen in hulle harte plant, wat hulle zelfbeeld gaan voor vir die reis van hulle leven nie. Ons moet ieder woorde praat, wat hulle zelfbeeld gaan bou, dat hulle vertrouwen in die het, dat hulle vertrouwen in hulle self het, dat hulle bereid is om op te staan, en hulle standpunt in te neem, en te zien hoe hulle voel, en dat hulle kant kan kies in sonde, en die skam is om daar oor te praten. nie. Matthies 18 vers 18 zei een belangrijke ding ook, hy sê, wat ons op aarde bindt, zal in die hemel gebonden wees. Wat ons op aarde ontbind, zal in die hemel ontbonden wees. Zo so Jezus zei eindelijk voor ons, ons moet weten dat een woord wat ons zei, het geweldige invloed. Ons kan dingen bind, hier op aarde. is een hele gedachte van die Bijbel, oor die verbond. Dat ons ons kinders aan die hier verbindt van kleins af van geboorte af van voorgeboorte af. Dat hier een band is tussen God en hier kinderen, omdat ons hier die voerde gezeten en hier die verbond gesluit heeft, staan dit voor altijd. Maar ons kan ook ons nageslag bundt met slechte woorden en met veroordeling, en met woede en met negatieve goed wat ons zee, wat ons op aarde bundt, zal gebonden wees. En daarom moet ons ook weten dat als ons dingen verkeerd gezeten, dat we dit moeten gaan rechtmaken, dat we dit moeten ontbinden, dat het ontbonden kan wees, dat het niet meer invloed op mijn nageslacht zal hebben, dat het niet meer impact zal hebben op iemands leven. Nie. Ons weet wat de gevaar dit is in jullie tijd, om bang te wees. Die gevaar van vrees. Ik wil vir jou vragen, jij bent bang, jij vrees in jouw hart. Waarvoor is je bang? Vrees, kijkt naar gevaren en verloor van God uit die, uit die ogen. En bij je mensen praat uit vrees. Dat is het tekst en spreken wat hier weer voor ons bij je mooi antwoord. Hij zei in spreken 18, vers 21, daar staan, die tong en die tong is daar mag. Mag, we doen en in we leven. Dat is woorden wat God zegt. Dat is woorden wat die duivel zegt. Wat jij met jou tong gaat zeggen, als dit is wat die duivel zegt, is dit dood. Als je zegt wat die Jezus zegt, is het leven. Zo so ek en jij moet verzachten, wees wat ons uitspreekt, en wat ons zegt. Want ons kan elkaar bang praten, ons kan elkaar paniekerig maken, ons kan elkaar op hol jagen. Ons kan zeggen wat die duivel zegt. Man, jij zal nooit veranderen. Jij zal nooit terechtkomen. Wat zei die Hirren daar oor? Nee, ik kan zeggen wat die Hirren zegt. Die Hirren woord is die waarheid. Ik is tot alles in staat. Christus geeft mij kracht. Hij maakt mij een nieuwe mens. Hij maakt mij zijn kind. Ik is niet meer wat ik was. Hij vat mijn zonde, zijn versie, die van die wezen. Ach man, jij zal nooit tot bekeren komen. Jij zal nooit veranderen. Dat is wat die duivel zegt. Wat zegt God? God zegt. Kom naar mij toe en ik maak alles niet. Wat ga gaan jij zeggen? Gaan jij zeggen daar is oorwinning over hierdie duels over hierdie rook, over hierdie ellende wat ik en is of gaan jij zeggen wat die duivel zegt? Ik zal nooit kan loskomen. Ik zal niet oorwinning kan krijgen. Ik is in hierdie gemors. Ik zal nooit daar uitkomen. Mijn financiën zal nooit terechtkomen. Ik zal nooit werk krijgen. Ik zal niet voor mensen ooit iets kan betekenen. En die Tong is daar macht wat doet breng, of in die tong is daar macht wat leven bring. Ons moet kiezen wie ons napraat. Daarom wil spreken 18 vers 21 voor ons oproep om versuftig te wees wat ons zegt. Ons praat baie makkelijk, negatieve dingen. Ons zegt baie makkelijk uh, van elkaar uh, dingen wat frie is weg. Wat ons bang maakt. Ik kan denken met die hele situatie waar die wereld als het ware tot stilstand gekomen is. Hoe ons elkaar begon bang te praten. En ik zei. misschien voor mijzelf of iemand, jij zal nog doodgaan van die virus. Is dit wat die Jirus sê, Die Jirus zijn in psalm 91, ga je jou beschermen van die pees, Van dit wat in die donker rondloop en van die gevaren? Waar aan je vast? Gloeien jij aan die woord van God of aan die woord van die boze? Kom ons leren om niet meer negatief te praten. Ook in je tye wat je verandert. Dat ons die waarheid zal praten, wat God sê. Dat ons in die waarheid zal leven. Dat is iets zoals negatieve profetieën. Want weet je, ons kerk gaat nu doodloop met die rieden. Dat is dit wat God zegt. Hierdie uit zal nooit veranderen. Hij zal niet tot een kan komen. Hij zal, my huwelik zal niet recht komen. Nie. Jullie profetische woorden is eindelijk. Jij praat die duivel na. Jij zegt wat hij wil. He, wat zijn plannen is. Nee wat. Kleine groepen zal niet werken. Jullie bidden in die groep. is hier godsdienst bij die heisen. nee man, Dit zal niet werken. Die godsdienst zal nooit zomaar opdrukken. Maar baie mensen zal wegraak van hier en van die kerk. Dat dit wat hier is. Ons moet vast aan wat hier is. Niet wat die vijand voor ons suggereert. Maar goed, als ik zeg, moet niet negatieve dingen nie. zijn. En pas op om negatief te raak. En pas op om vervrees in jou hart plek te geven en dan te begin napraat. Ek wil aan die andere kant van jou sê. Daar is ook iets zoals positieve woorden. Woorden van geloof. Woorden wat jou gaan opbouwen. God het wonderlijke beloftes. God het wonderlijke waarheden in sy woord. Hou ons daar aan vast. Daarom is het belangrijk dat ons die woord moet bestuderen. Weet je, als we ons als ons Christen dan moeten we ons hier in boek ken. Dan moeten we ons Godse woord kennen. Dit is wat voor ons belangrijk is. Om te horen wat hij zegt en wat in zijn woord staat. We moeten ons hier in woord niet hoog achten en eer en respecteren in de luister lijsten. We moeten ons moet kennen. Ons moet bereid wees om tijd te maken om die woord te lezen en te bestuderen. So dit is misschien een van die belangrijkste goed, dat ons nu een nieuwe discipline in ons leven en in ons dagprogramma moet inbrengen. Om tijd te maken voor Godse woord. En om die woord te beginnen lezen, en leer, en bestuderen, en schrijven in mijn journaalboek, dat het deel wordt van mijn leven. Want dan is die volgende tree, Ik moet beginnen praten wat die woord zei. Zeg jij Godse beloftes. Zij je het een geloof, dan zal je zien hoe een berg verdwijnt in die see. Ons moet weten dat God voor ons wonderlijke beloftes en zijn woord gegeven. Het is Hij wat voor ons zegt. ons moet zijn beloftes praten. We het hier in jullie gedeelte ook gelezen in die VCR 4, hoe dat die hier voor ons komt verduidelijk en voor ons sê, Deer Paulus, zij Geest voor ons inspireer om te zeggen. Praat niet wat goed en opbouwend is. Moet niet dinge sê wat afbrekend is nie. Maak zeker dat jou woorde salf is, jening is, kracht gee, lewe is. Dat is. Dis wat die Bijbel praat. Die woord gaan mensen help. Als ik voel, ek kan nie, sê Godse woord. Daar staan in Philippeense 4 vers 13, Ik is tot alles in staat, door Christus, wat mijn krachtje, ik kan. Christus helpt mij. Hij geeft mij die kracht. Hij stelt mij in staat. Dat wat ik besef, ik kan niet, ik kan hierom. Hij zal mij helpen. Kijk hoe lijkt mijn verleden. Ik zal toch nergens, Kijk, is nog maar wat ik was. Ik zal nooit veranderen. Nee, wat je? die waarheid van die woord? 2 Korinthe 5, vers 17 zei als Christus in mijn leven is gekomen, als ik in Christus is is ik een nieuwe schepsel. Ik is niet meer wat ik was Ik is een nieuwe mens. Die oude is voorbij. Kijk, alles is niet geworden. Die oude is voorbij. Daarom als u zegt is verby dan is het voorbij. U denkt niet weer aan u. U gaat mij niet weer straf daarvoor niet. U zegt omdat u in mijn leven gekomen, het, het mij mij kom maakt, niet maak, heel maak vrijgemak. Dus hoe ik nou voor mijzelf moet doen. dus hoe ik moet praten in mijn gebedsleven. Dis hoe ik nou voor mensen moet zijn. Mijn getuigenis is dit. Dus wat Christus in mijn leven gedoen Zeg Sê je, je kan niet. Je voelt je te zwak. Kom eens kijken wat zei die Bijbel. Je een oorwinnaar. Staan daar in Romein 8, vers 37. Je is de Christus in staat tot alles. Hij gaat voor jou winnen. Ja, jij zwak. Jij kan niet het jezelf niet. Maar Christus kan voor jou in staat stellen. Hij gaat voor jou helpen. En jij gaat meer als een winnaar weer zien. Dat wat wat jou zei: man, jij zal nooit niet. Jij zal niet dit niet, niet dat en niet dit en nooit dit niet. Nee, staan op God's woord. Ik is een winnaar. Ik kan. En Jere zal voor mij, overwinning gee hier, En Hij zal mij gezond maken, en Hij zal mij weer niet maken, en Hij zal mij heel maken, en Hij zal mijn verleden wegvatten, en Hij zal voor mij helpen om te vergeven, en Hij zal mij helpen om een nieuwe mens te wezen in de nieuwe leven te leiden. Weet je wat staat daar in Jesaja 54, vers 17? Daar staan geen wapen van die vijand die mij beplant, die mij inspan, die mij niet Zal slaag. Die is sê, ja daar is baie pijlen wat op jou gemak is, maar hulle gaat niks in jou doen nie. Die al die wapens van die vijand verbreek. Hou bang wees. moet niet vrees niet. Hou aan die is liefde vast. Niks kan jou uit zijn hand druk nie, sê Janus 10, 28. Hij hou jou vast, hij zorgt voor jou. En bij hom is jy veilig in al die complotten en teen al die achteraf in en teen al die vijandigheid wat daar in jou is. Moet niet vries niet. Dit waarvoor je bang is, God zegt: dat wapen zal je niet treffen. Hij zal jou, nie nie. jou beschermen. Is dit niet een wonderlijke vrede wat ons in ons hart kan nemen? En dan wil ik ook voor jou zeggen: weet je hoe belangrijk is dit? Dat hier die woorden, wat God in zijn woord zegt, moet ons zijn en verklaar, in getuig van. En ons moet dit voor onszelf zijn, voor anderen zijn, maar ons moet het ook voor ons zijn. Weet je hoe belangrijk is het om te bid? Waar je het uit Gods woord te bid. Die Bijbel zei in Matthäus 18 sê hy specifiek, wat twee mensen stem. dat zal het deel worden. Wat twee mensen waarstem. Dat is waar hij aan het deel. Matthäus 18, vers 18 en 19, wat ik net nu al nou verwijst het, wat ons bundt op aarde zal in de hemel gebonden wees. Wat ons ontbond zal ontbonden wees. En wat ons samenstemt, zal gebeuren. Besef ons ooit die kracht van gebed. Bid samen met ander. Bid hier na, hart op, samen met jouw gezin, samen met jouw vriend, samen met iemand. Kom ons begin, Bid specifiek, hart op, samen. En via die woorden wat ons saam bid, die Jere zegt. Wat jullie twee of drie of vier of wie, ook al saam bid, Dat zal gebeuren. Kom ons houden hier die belofte vast. Kom, zo in die wonderlijke belofte vast, dat God sê, bij hom is alles boontlik. Hij is een woorder van gebed. Nou, die laatste en die belangrijkste punt, waar ik wil stilstaan, is, hoe gaan ons dit recht krijgen om zo so te praten? Hoe gaan ons recht krijgen dat my woorde net opbouw in zien? Weet die, die oorsprong van woorden? Is mijn hart. Dit helpt niet, ik besluit nou niet, ik ga nou minder dit en meer dat, ik ga niet meer zo so praten. Nee. Maar ik krijg niet recht. Nie. Want spreken 4, vers 23: sê, Bewaak jouw hart, jouw hart, meer als enige iets anders. Want daaruit is die oorsprong van die leven. Bewaak jouw hart meer als enige iets anders. Bewaak jouw hart. Want hier is eindelijk een fabriek wat woorde maak. Dit ook om, Paulus ook skryf, hy sê, pas op julle, dat julle plekje verbitterheid, verhaat, verwoede in je hart. Want precies wat daar in, in, in die bergbrikase in Lucas ook staan, in Lucas 6 vers 43, wat uit die oorvloed van jouw hart, begin jou hart oorloop en begin je mond praat en begin jou leven reageer, zo so bewaak jouw hart meer als enige iets ooit. Daaruit is die oorsprong van die leven, zegt Spreker 4,23. En, en daarom, als Jezus praat, dan zei hij: Besef niet waarvan die hart vol is. Daarvan gaan je mond oorloop. Kan kan ik je vragen: waarvan is je hart vol? Is het vol vrees? Gaan je andere mensen bang maken, vrees verspreiden en paniek veroorzaken? Waarvan is je hart vol? Van die liefde van die heren, Van die omgeven mensen en nood, en ziekte en behoefte? Dan ga jij uitrekenen. Waarvan is je hart vol? Vol bitterheid in woede in haat, in vergelding, in wraak. Dan gaan jij mensen te nakomen. En dan gaan jij jezelf vergifter. En dan gaan jij een blok tussen jou en Jeref brengen als gevolg van So Zoals moet weet dat wat nou gaan binnen, wat binnen is, gaan uitkomen naar buiten toe. Ja, partij mensen, zijn hart is vol geld. Dat is al waar we het gaan. Dat is hoe we het denken, dat is hoe we het redeneren, dat is hoe we besluiten nemen. Dus we willen praten. Laat nu net een beetje praten. En hoor je wat van is hy vol. Vol sport. Vol welis, vol seks. Vol uh, oneerlijkheid, vol liens, vol bedrog. Dit is wat hier binnen broei. Dit is wat hier in mijn hart aangaan. Dit is die geheim om recht te praten. Beteken. maak je fonteinskunnen. Dan zal die water helder uitkomen. Help je, je skipt die blaarkies wat hier uitkomen. En die googas en goed. Je skippelen aan elkaar af en je hou aan. Dit, nee. Maak die brons skoon, maak die fontein skoon, dan kom hier helder water uit, dan begin mense achterkom, hier is iets niets in jou, waarna hulle dors, waarna hulle verlang. Ek weet, dis hier is begeerte, hij wil hij. ons moet vrede in ons hart hij wil ons hart vol met zijn liefde, met zijn blijdschap, te midden van een storm, te midden van moeilijke omstandigheden, te midden van veranderen. En hij wil ons hart vol met zijn liefde. Dat ons zal raak zien, mensen als bekommerd te zullen gaan ziek worden en dood gaan. En hulle is bang voor die dood. Iemand moet met hulle praten over die leven na die dood. Het is ons als sy kinders wat het kan doen. Mag de here geer dat elke corona coronavirusgesprek hier vandaan zal eindigen bij die kruis van Jezus. Dat ons met vrijmoedigheid zal beginnen vertellen van wat die Heer in ons leven gedoen heeft. Kan ik van jou vragen, is jij gereed dat die Heer in jouw hart kan komen schoonmaken? Is je bereid dat hij kan komen schoonmaken? Dat hij dit wat vuil is, kan wegnemen. Hij daarvoor aan die Kruis sterft. Niet Jezus kan zonde wegnemen. Want hij het aan die Kruis van Golgotha daarvoor betaalt. En hij heeft jou lief. Hij wil je verlos van die dingen wat jouw hart besoedel. Daarom wil hij inkom in jouw hart niet in schoonmaken. Wil jy nie belei? Want in niet beleid. Want in 1 vers 9 zegt hij: Als je beleid, zal hij vergeven. Dus het dit voor hem, meneer Nee, daar waar je is, gee jouw zonde en zij moet het wegvat. Maar voor hem ook om jou te vol? Dat zijn geest jou zal vul, Dat daar een nieuwe leven in jouw binnenste zal komen. Dus ik kom in Romein 12 vers 1 zegt: De moet ons denken vernieuwen. Hij moet ons gedachten niet maken. Hij moet ons kom vul met die waarheden van Godse woord, dat ons dit zal beginnen praten, dat ons daaruit zal beginnen leven. Hij is die ene wat voor ons wil helpen, zoals Philippeense 4, vers 8 zegt, te bedenken: alles wat mooi is, wat goed is, wat liefelijk is, wat lofelijk is, wat recht is, wat die waarheid is, dit moet ons bedenken. Zal die verheerde vrouw, dat hij niet in ons hart dit zal komen skoon en niet maken zodat so je fontein zal helder wees in stromen levende water uit je binnenste zal vloeien. en die heilige geest jouw zoon so zal vullen die andere mensen gaan zien kom ons bid samen. Heer Jezus, ik beloof dat mijn gedachten niet en rein en heilig is niet vol ongeloof en onrecht vol onreinheid. Vol onheiligheid en ongehoorzaamheid. Maar dank je Jezus dat I dit wil wegvat. Ik maak mijn hart voor je op en ik vraag dat die nou zal inkomen, mij schoen maak, dat die mij zal reinig van alles wat onrein is. Maak mijn hart niet, maak mij een nieuwe schepsel, vat die oudingen van mij weg. Dank je dat I dit doen als ik je vraag. Maar kom vol, ook in Heer Uw Heilige Geest. Kom vol mij met die volheid, met een nieuwe leven, vol blijdschap en vrede en liefde. Dat ik van Uw goedheid en Uw gunst en Uw liefde zal oorloop. En help mij om van nu af uit Uw woord te praten, uit Uw woord te leven en uit die waarheid van Uw woord in die wereld in te stap. Gebruik mij in die dienst, Heer, en verlos ons van die bessen. En laat kom ons niet in verzoeking niet, want aan u behoort die koningrijk en die kracht en die heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Wacht die Heer voor jou zien. Ik wil graag voor jou zien, omdat die Heer jou wil uitstuur met die wete in jou hart. Hij is bij jou. Hij is samen jou. Hij is ingekomen. Jij hebt gemaakt. Hij beloofd hy hij zal inkomen. Hij is in jouw hart. Mag die genade van de Here Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenschap van de Heilige Geest met jou blij. Amen.